Het onderwerp in deze zin is drie AD's, dat zijn de boomnymfen. Uh, de boomnymfen, Atonitai, die verbijsterd zijn, ppp, door de schade Damno uh, van de bossen en door hun eigen schade. Allen, zusters uh, gaan adeunt droevig Marentes zwarte kleren, cum vestibus atris, naar Ceres, Dat zie je hier ook gebeuren. En zij smeken om een straf van rsi -gictoren.